Als je onlangs een mail kreeg van Google en gevraagd werd wat je wilde doen met de gepersonaliseerde instellingen, dan kun je best even naar deze video kijken. Die slimme functies gaan jou helpen om Google persoonlijker te maken. Dat doet Google door jouw e-mails te lezen, wat je schrijft te voorspellen en je agenda te bekijken. Dat gebeurt automatisch. Standaard wordt deze functie vanaf februari 2021 uitgeschakeld. In deze video laat ik je zien hoe je deze optie inschakelt. Ga naar admin.google.com en klik op accountinstellingen. Selecteer daarna de andere optie slimme functies en personalisatie. Zoals je ziet is die tot 11 januari nog niet ingesteld. Daarna is die standaard uitgeschakeld. Dit is hoe de functie eruit ziet, uitgeschakeld. Daarna kun je zeggen dat je alleen voor Gmail, Chat en Meet de gepersonaliseerde functies wil inschakelen. Of met optie 2 ook voor de andere services zoals Agenda de gepersonaliseerde functies wilt inschakelen. Maak hieruit een keuze waarbij jij je prettig voelt. En klik vervolgens op opslaan. Daarna ben je klaar met het instellen van de vraag of Google en jouw gegevens mag snuffelen.